welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een 1 2 3 vest haken en ja ik heb gewoon een idee uit een tijdschrift gehaald en wol van de zeeman gebruikt uh, voordat ik vertel wat jullie nodig hebben uh, zal ik vertel ja wil ik jullie zeggen dat ik zo blij ben met uh, alle abonnees en dat iedereen kijkt en iedereen toch wel positief is en zo dus uh, ja, nu heb ik bedacht, weet je wat? Ik ga een leuk vest haken. En ik zou zeggen, doe lekker mee, blijf kijken. En uh, abonneer en duim omhoog. Dat is ook altijd uh, heel leuk voor mij om te zien hoeveel mensen het leuk gaan vinden. Ik heb gewoon een plaatje uit een uh, ja, tijdschrift uh, gescheurd. Van ja, dit moet het 1-2-3 vest worden. Want ik wil gewoon in het rond gaan haken ja tot de armsgaten maar we stoppen al eerder want we stoppen al uh, tot hier als je hier de tekening kijkt hier tot midden voor met de halsopening dus dan gaat al eerder ga je daarmee minderen en pas later kom je bij de armsgaten maar ik ga je er zo rustig mogelijk doorheen leiden zodat ja jij ook het 1 2 3 vest kan haken het bestaat gewoon uit stap 1 is het voor en het achterpand, kijk dit is het achterpand en dit zijn de voorpanden dit is een voorpand en dit is een voorpand en als je in het midden hier een denkbeeldige lijn trekt dan is dit middenachter en zo ja kan je in een stuk het vest haken, stap 2 is de mouw en stap 3 is de afwerking nou je hebt nodig de Zeeman luxury wol en dat is deze wol de Luxury en hij kost 2,79 euro er zit 150 meter op en het bestaat uit even goed lezen 69% acryl ja jullie kunnen het misschien niet goed zien uh, 20% wol 10% alpaca en 1% metallic haren en er zit ja als je het een beetje kan zien er zit een hele leuke glitter in ze verkopen deze bollen in het beige, uh, zeegroen en donkergrijs en roze. Dus je kan nog uh, leuke kleurtjes kiezen. Maar omdat er maar 150 meter op zit, heb ik toch wel 12 bollen nodig gehad: uh, haaknaald nummer 6, een schaartje, steekmarkeerders, een stopnaald, uh, spelden voor als je de mouwen uh, erin wil spelden en de naden aan elkaar wil zetten en je hebt eigenlijk alleen maar twee naden nodig voor hier, uh, de bovenkant, de schouder en als je die aan elkaar hebt dan komt de mouw erin en dan ga je eerst de mouw aan elkaar zetten maar dat is stap 2 uh, de mouwen en de spelden, de centimeter en natuurlijk ja, youtube uh, het kanaal, iedereen kan haken het 1 2 3 vest en als je daarop klikt en uh, ja, duimpje omhoog en abonneert, dan, uh, ja, dan uh, dank ik je hierbij hartelijk. En dan gaan we beginnen aan het vest. Want uh, het wordt tijd dat we gaan opzetten met haaknaald nummer 6. En dan zie ik je zo weer terug. Ik heb mijn heupomvang gemeten en ik kom op 1 meter. Maar omdat er natuurlijk nog een overlap moet zijn zodat je. Um, vest goed valt heb ik er 15 centimeter bij gerekend en als ik een uh, ketting van losse maak dan heb ik dus nodig 1 meter 15 aan een ketting maar als jij zelf een heupomvang van 10 hebt van 1 meter 10 dan tel je daar weer 15 centimeter bij dus dan heb je totaal een ketting van 1 meter 25 nodig en heb je bijvoorbeeld een heupomvang van 1 meter 20 dan tel je daar weer 15 centimeter bij dat betekent dat je 1 meter 35 een ketting moet hebben dus dit vest kan iedereen passen alleen je moet blijven meten je blijft je heupomvang meten en en je ketting maken ik heb aantal steken voor maat 38 a 40 heb ik eh, 148 steken nodig gehad dus ligt aan je heupomvang eerst meten en een ketting maken. Ik heb 148 steken nodig gehad. Dus je pakt je haaknaald en je maakt een opzetlus. En je telt tot 148. Kom je hier nu niet uit met je maat? Tel je er gewoon iedere keer 10 centimeter 10 steken bij. Dus dan ja, als je 10 steken elke keer bijtelt en je komt aan je heupomvang plus 15 centimeter, dan kom je goed uit dus je begint met een losse ketting tot zover dat het je heupomvang is plus 15 centimeter en dan zie ik je weer terug als je klaar bent met je losse ketting kijk ik heb nu eventjes een kleinere ketting gemaakt omdat ik gewoon mee haak even um, zet je een losse erbij want de mossteek is deelbaar door 2 maar we gaan eerst de onderrand gaan we rijen vast te maken en vaste zet je gewoon meteen in in de steek naast de ja steek waar de lus uit komt en daar gaan we vaste in zetten de hele onderrand wordt vaste en die kan je gewoon in één lusje zetten hoor want dan krijg je gewoon ook een mooie onderrand gewoon één lusje en dan krijg je een mooie onderrand En allemaal vaste. We zijn nu op het einde van de toer met vaste en op het laatste zetten we nog een vaste. En dan gaan we met één omhoog, want we gaan nog twee toeren vaste doen. Dus we keren het werk en jullie hebben een lange onderrand, maar ik ben mee aan het haken, dus. En nu gaan we. In deze eerste steek gaan we weer een vaste zetten. En we gaan zo aan de mossteek beginnen. Dat heb ik nog niet verteld, maar via Facebook heb ik het wel al vermeld dat het een mossteek wordt en de mossteek uh, ja ik zal sowieso daar heb ik een aparte film voor uh, hieronder zet ik de link voor de mossteek, maar je kan hem ook opzoeken bij iedereen kan haken en dan daar achteraan de mossteek intypen maar voor eerst zijn we nu met de onderrand nog bezig voordat we aan de mossteek beginnen met vaste en op het eind zie ik je weer terug, en we zijn op het einde van de tweede toer. Dan zetten we nog een vaste in en dan een losse omhoog. En we keren het werk, en dan gaan we nog een rij vaste maken, en dat wordt, dat wordt de onderkant van je vist en dan steek je in deze steek in in die eerste steek daar zet je een vaste en op het einde van toer 3 zie ik je weer terug we zijn nu aangekomen op het einde van de derde rij of de derde toer met de vaste en we zetten nog een vaste hier in die laatste steek en jij ja, hebt de onderkant van je vest maar nu gaan we beginnen met de mos en de mos is twee losse omhoog en dan keer je je werk en de mos steek is omslaan in deze eerste steek inslaan insteken je draad ophalen en nog een keer omslaan en in de tweede steek insteken en je draad ophalen en omslaan en door alle vijfde lusjes. We gaan het nog vaker doen hoor en er is ook een aparte film van, maar ik help je gewoon mee op weg. Nog een keer omslaan en je sluit eigenlijk de mossteek. Zo begin je altijd elke toer omslaan en dan ga je nu in de volgende steek insteken en de tweede toer herhaalt het zichzelf, hoor. maar we gaan nu insteken draad ophalen omslaan insteken draad ophalen omslaan en door 5 omslaan en door 1 dus dit is de mossteek zo gaan we de eerste rij van de mossteek de volgende steek insteken draad ophalen omslaan insteken draad ophalen omslaan en door 5 en nu ging hij niet lekker dus dan laat ik het even los en dan haal je het gewoon even uit omslaan in de volgende steek insteken draad ophalen omslaan insteken Draad ophalen, omslaan en door 5. Omslaan door 1. En niet vergeten die laatste afsluiter. Omslaan, insteken. Draad ophalen, omslaan. Volgende steek insteken. Draad ophalen, omslaan en door 5, nou deze ging niet lekker, dan gaan we opnieuw omslaan de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en omslaan, en je moet ook zorgen dat je, je haak van je haaknaald goed naar beneden houdt met deze steek, anders kan je hem niet goed doortrekken en omslaan door 1. de volgende omslaan door 1, zo sluit je die mossteek. en dan komt hij er zo uit te zien even de centimeter wegleggen en zo ga je door tot het einde van de vierde toer, insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en doorhalen, omslaan Doorhalen, op het eind zie ik je weer terug we zijn op het einde van de vierde toer met de mossteek en nu eh, eindigen we altijd de mossteek met een half stokje dus je gaat in de laatste steek je haalt je draad op, je gaat nog een keer omslaan en je haalt je draad door drie lussen dan doe je omslaan en dan keer je je werk altijd met twee lossen. Dus je keert je werk met twee lossen. Dan ga je omslaan. Ga je in deze opening je draad ophalen. Dan ga je weer omslaan en dan ga je in die volgende opening je draad ophalen. En dan omslaan en dan door 5 lussen omslaan door 1 lus, Dus dit is die mos omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan in die volgende opening, insteken, draad ophalen en dan ga je weer met 5 lussen op je naald omslaan en door 5 omslaan door 1. gewoon lekker losjes haken dus de vierde toer die maak je ook gewoon af met de mossteek het hele vest komt in de mossteek dus die moet je lekker onder de knie zien te krijgen en dan kan je lekker doorhaken, want het is echt een vest ja die ja daar haak je gewoon heerlijk mee weg met deze steek en misschien doe ik het nu te snel maar dan moet je echt even het filmpje van de mossteek gaan opzoeken en als je dat filmpje hebt gezien en je kan de steek goed en je hebt even geoefend met deze steek ja dan dan ben je ook een heel eind met je vest dan kom je zo een heel eind weg dus de vierde toer maak je ook weer helemaal af alles met de mossteek, omslaan en de laatste omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en in die volgende opening je draad ophalen, je eindigt de mossteek even kijken hoor. Nee, omslaan en nu nog de steek afmaken. Je eindigt elke toer altijd met een halve vaste of met een half stokje. Dus el elk einde van de mossteek of van de toer is een half stokje, altijd daar eindig je mee. ik zal deze toer nog even mee haken jullie hebben natuurlijk een uh, langere toer om te maken nou ik zie je op het einde terug en dan leer ik hoe je moet keren we zijn aan het einde van de toer en we maken nog een mossteek af met een half stokje hier in die laatste opening een half stokje en dit was de vierde toer dan ga je twee losse omhoog en dan kan je het werk weer keren je keert weer het werk en je begint weer aan de vijfde toer, en dan zal ik heel even opmeten hoeveel centimeter dat je moet haken voordat je bent. Um, ja, daar gaan we meerdere. Dus ik ga even meten, en dan zie ik je zo. Ik heb net gemeten met de centimeter, en je haakt 21 centimeter verder. 21 centimeter haak je de mossteek, dus als je bij 21 centimeter bent. 21, dan zie ik je weer terug. En ja, de mossteek is echt een hele leuke steek. Je begint hem altijd in het begin. Je draad ophalen, dan pak je weer een keer je lus om en in de volgende insteken draad ophalen. En dan omslaan. En je haalt je draad door 5 lussen. Dan omslaan en door deze steek 21 centimeter vanaf um, je boord vanaf je boord met je ja ga je gewoon lekker verder dus je kan tot uh, vanaf de boord 21 centimeter en dan zie ik je weer terug als je 21 centimeter hebt gehaakt je bent nu bij de 21 centimeter en dan ga je je lap door midden leggen en dan zet je een marker in je steek en als je hem in het midden kijk hier heb ik het midden dit is een marker die zit op 21 centimeter dan ga je die lab nog een keer door het midden leggen en daar zet je ook een marker in dus in totaal heb je het is een beetje moeilijk filmen hoor, drie markers ik zal eventjes de camera optillen hoe ik het heb gedaan Dit is het midden. Daar zet je een marker in. Van de zijkant tot het midden zet je weer een marker erin. Even mijn camera goed houden. En als je dan uh, de lap nog een keer in het midden legt. Dan heb je dus in totaal heb je drie markers nodig en deze afstand en deze afstand en deze afstand die zijn allemaal gelijk en daar gaan we even meerdere zodat je een beetje ja ik heb altijd wat meer ruimte bij mijn billen nodig dus dit en dit is 21 centimeter en je legt je lab dus naar het midden dit is middenachter en daar zet je marker in en daar weer het midden van de zijkanten zet je, je marker in dus dan gaan we nu vertellen hoe je moet meerdere dan kun je echt vanuit uh, ja je hoeft het niet te doen je hoeft niet te meerdere maar ik vind het mooier dan krijg je net een iets mooiere ja achterwerkje uh, en dan gaan we daarna die steken weer terugpakken, maar dat leg ik later uit dus dit zijn je zijkanten hier hier zijn je zijkanten daar heb je marker daar heb je marker en hier heb je marker, dus je hebt drie markers en dan ga ik vertellen wat je moet doen, even mijn camera weer goed liggen dan pak ik even een lapje bij om te vertellen wat je moet doen bij die markers iets meer ruimte geven dus je, je maakt eigenlijk een mossteek. Je maakt er nog eigenlijk gewoon een gewone mossteek, die sluit je en dan zet je een half stokje erbij in diezelfde opening omslaan. Een half stokje, dit is dus je meerdering. Dan ga je weer een mossteek maken, insteken, omhalen, weer insteken, omhalen. en omslaan en je hebt hem gesloten en doordat je hier dus een extra half stokje erbij hebt gezet, meerder je een steek en dat doe je bij de marker dus bij de marker ga jij meerdere en na de marker dan doe je nog 1 2 3 3 of 4 rijen zeg maar 4 rijen haak je nog verder dus bij elke marker meerder je één half stokje en dan ga je weer vier rijen mossteek haken je hebt nog drie of vier rijen de mossteek gemaakt en daar heb je verder gehaakt en als het goed is zit je nu op 24 centimeter en bij 24 centimeter zet je weer een marker vanaf de boord tussen die twee markers in het meerdere, maar nu gaan we minderen, dus op de helft van die twee markers bij mij is het uh, nou, bijna 25 centimeter en daar de helft van daar zet je een marker in en dan ga je daar weer minderen maar je moet die doek zeg maar die je nu hebt gemaakt ook even om je middel doen en dan voel je al van hey ja er zit al meer ruimte in omdat je hier hebt gemerderd en dan gaan we nu minderen en dan zal ik je zo uitleggen dus tussen die twee markers in daar gaan we minderen maar je moet die doek even om je heupen heen leggen dus dat hij echt zo om je heupen valt dan voel je al bij je ja de achterkant dat je al gemerde hebt en nu gaan we twee steken minderen en het minderen dat ga ik nu uitleggen, dan pak ik weer eventjes mijn proeflapje hoe je gaat minderen. Je pakt dus de mossteek op. Je bent gewoon eigenlijk de mossteek aan het maken. En als je hier dus bij die uh, marker bent, waar je die marker in hebt gezet, dan sla je een steek over. Je wil dus eigenlijk niet hier nog een steek maken, maar je pakt nu de volgende. En daar ga je weer een mossteek van maken. En je zou zeggen, ja, dan krijg ik een gaatje, maar dat maakt niet uit. Kijk, maar het, je trekt het zo weer samen, en dan sluit je weer een mossteek. Ik zal hem even uithalen. Ik zal even van het begin af aan uitleggen, en dan zal ik er een marker in steken waar je dus moet minderen. dus je hebt die doek omgeslagen je hebt uh, al en nu bij 24 centimeter ga je minderen en je haakt gewoon je mossteek verder en dan moet je hier bijvoorbeeld een steek gaan minderen en dan ga je in plaats van Kijk, je steekt hier nog in. En je pakt deze ook nog mee, waar de marker in zit. En dan sla je over. Normaal ga je weer in diezelfde opening. Eerst even de mossteek sluiten. Normaal ga je in deze opening weer een nieuwe mossteek zetten. Maar deze sla je dan over. En dan pak je de volgende. Dus dan pak je de volgende opening. En daar ga je weer naar de. Daarop volgende opening en dan heb je weer die vijf lusjes op je naald waar je doorheen moet en dan omslaan en sluiten en dan heb je geminderd en zonder dat je daar straks last van hebt hoor, daar zie je straks niks van. Straks ga je weer gewoon die mossteek hier weer overheen zetten in die openingen. En dan sluit het weer vanzelf, maar dan heb je wel een steek geminderd. En ik leg eventjes het haakwerk aan de kant. En dan pak ik hem nog een keer erbij. Misschien dat dit toch duidelijker is. Ik ga nog een keer een marker erin zetten waar je moet minderen. Ja, dat is eventjes uh, als voorbeeld. Je haakt dus je gewone steek weer verder. Gewoon de mossteek haken. En dan haak je hier nog een gewone mossteek en in deze nog een gewone mossteek. Marcus zit altijd zo lekker in de weg. Ik ga hem even naar voren kantelen. Dan ga je niet de mossteek beginnen waar je de marker zit, maar dan pak je de volgende, dus omslaan. Je pakt de volgende en je pakt omslaan en je pakt de volgende opening en zo sluit je weer die vijf lusjes, omslaan, sluiten. En straks, als je hier bovenop weer de volgende toe gaat maken, dan heb je weer geminderd en dan krijg je een beetje achter. Ik zal het laten zien. Ja, een bolling, Ik zal even het vest recht leggen. Als ik dus het vest op elkaar leg, probeer ik het even zo goed mogelijk te filmen. Dan ga ik even de camera optillen en dan zie je dat je hier dus een meer model in je vest krijgt het hoeft niet hoor je kan gewoon rechtdoor naar de armsgaten gaan maar we werken nu tot dit punt tot de opening van je vest en je ziet dat er een beetje ja gewoon model in het vest komt en zoals je ziet hier heb je eerst je boord dan ga je 21 centimeter aan de achterkant hier aan de zijkanten zet je markers en midden achtermarker marker en bij 24 centimeter dan draai ik hem even om want dan zie je de achterkant kijk als je het zo ziet even goed plat leggen de maal. als je het ziet, dan zie je dat er hier een meerdering zit en aan de zijkanten zit die meerdering en die mindering komt op 24 centimeter maar alleen maar tussen die twee markers en dan gaan we verder naar boven en dan ga ik even meten hoe ver we gaan tot de halslijn ik heb nu de voorkant gemeten van onder naar boven en ik kom op 53 centimeter aan de onderkant van de boord dus ik heb de boord hier meegerekend 53 centimeter dus je kan doorhaken nu tot uh, 53 centimeter en dan gaan we minderen en dan gaan we aan elke kant van de zijkanten gaan we minderen en ik klap even het vest open zodat je ziet kijk ik heb natuurlijk al de bovenkant aan elkaar gehaakt maar zodat je ziet waar je mee bezig bent aan deze kant ga je minderen en aan deze kant ga je minderen we gaan nog niet aan de armsgaten beginnen we gaan eerst aan de zijkanten minderen dus je haakt verder tot 53 centimeter en dan zie ik je weer terug We hebben nu tot 53 centimeter doorgehaakt, en ja, ik heb het een beetje misschien niet makkelijk liggen, maar ik heb wel de schouders net losgehaald zodat je het goed ziet. Je haakt aan de zijkant begin je dus met de opening van de V-hals bij 53 centimeter. Maar zeg je ja, ik wil hem toch langer of eerder al beginnen? Ja, dan moet je gewoon even die doek voor je houden en dan even meten. Hoe lang jij jouw vest wil hebben. Maar ik ben bij 53 centimeter begonnen met de halsopening. En oh. ik ben, en leg ik er op de meetlat langs. Ik heb 1, 2, 3 keer. Ja, bij de vierde mindering ben ik begonnen met de uh, armschat. Dus ik zal even de camera omhoog tillen ik even goed kijken of ik niet verkeerd film kijk hier zie je dat hier is al de schouder van de rechte en hier begint het armsgat en links en rechts natuurlijk beginnen de ja begint de halsopening dus bij de zijkanten zet je marken neer en dan gaan we minderen aan die zijkanten en dat doen we 1 2 3 4 5 rijen hebben we dan nog gedaan en dan zijn we bij het bij het armsgat dus we gaan nu minder aan de zijkant en ik leg het even op, uh, weg en dan ga ik het meteen even voordoen hoe je de zijkant kan minderen en wat je links doet moet je natuurlijk ook rechts doen en ik zal even nog de meetlinten bij pakken het is een groot project dus we moeten veel meten en je moet bij jezelf ook blijven meten, we gaan meten want ik heb even de lat hier onder gelegd maar dan weet je hoeveel dat je kan minderen ja, dit zijn 1 2 3 4 5 rijen dat is ongeveer 8 centimeter maar je gaat dus van die blokjes maken. En die ga je ook als je dit links doet, ga je dat ook rechts doen, en dan pak ik mijn voorbeeldje bij hoe je dus moet minderen hier. En dan gaan we dat samen even doen. Dus dat je ook zo uitkomt, zoals ik het hier heb bedacht. Dan leg ik het even aan de kant. de camera bibbit lekker en dan leg ik dit even als voorbeeld erbij en zelf ook je werk blijven meten blijven kijken Past het bij jou wel? Misschien past het bij jou niet, maar um, ja, het is natuurlijk een vest voor jezelf. Hè? En misschien heb je een andere maat, maar in ieder geval, we gaan nu de halsopening, tenminste de V-hals, die gaan we minderen bij 53 centimeter. Je ja, haakt dus gewoon de steek door zoals je gewend bent, en op het laatst dan zie je ik weet niet, jij kan het misschien minder goed zien zo als ik het zo film dan zie je dat je een toer hier eindigt, want we tellen nu niet meer in toer hoor ik ga gewoon met centimeters werken en met het tellen van stokjes of van mos dan we eindigen in de opening voor de laatste dus we zijn met de toer dat we het voorpand gaan minderen en dan eindigen we niet op het einde maar we eindigen hier op die laatste dus we maken nog een mossteek en dan zetten we in deze dus gewoon het laatste halve stokje en dan keren we het werk en als je het werk dus gekeerd hebt dan zie je dat je aan deze kant ga je weer een uh, 2 lossen maken en een mossteek, dus je begint weer gewoon met een mossteek als je het werk keert. Dus we maken 2 lossen: 1, 2, en we beginnen gewoon weer hier in die eerste opening. En we pakken de tweede opening, en we gaan door 5 en we sluiten de mossteek. Kijk, en dan heb je een mindering gemaakt. en zo ga je er 4 doen 1 2 3 4 want dan gaan we met het armsgat beginnen dus je maakt 4 minderingen aan elke kant je kan het ook nog aan deze kant kijken hoe je moet stoppen maar ja dat is precies hetzelfde precies hetzelfde dus je stopt gewoon met haken bij uh, ja een opening voor en als je 4 gedaan hebt dan zie ik je terug want dan gaan we het armsgat doen um, als het goed is heb je 1 2 3 die 4 minderingen gedaan dan begin je met de armsgaten en de armsgaten daar zet je markers neer tenminste die sla je over die steken en daarom zet je markers neer hier naar beneden als je hier naar beneden gaat dan kom je uit oh hier op die marker waar je het hebt ja waar je gemiddeld hebt ga je naar boven met je vinger hou je dan gewoon een beetje aan dan pak je daar ja je kan hier ook een marker in zetten. maar ik heb dus het midden gepakt en hier een twee overgeslagen twee openingen en dan een marker het midden een twee openingen en een marker neergezet dus dat was het linkerarmsgat en dan gaan we nu naar het rechterarmsgat en als je dan inderdaad van deze meerdering naar boven gaat en je pakt het midden dus het midden van je meerdering dan zet je twee openingen daarvoor een marker en een twee openingen daarna een marker en dan ga je hier weer minderen met aan het voorpand hier blijf je gewoon nog doorgaan met minderen dus elk pand en hier Doe je twee keer twee rijen van die blokjes. krijg je dan. En aan de kant van je rugpand doe je het één keer. En dan ga je omhoog met je rugpand apart. Dus je houdt je deze kant aan, ga je verder haken. dus Je begint met je voorpanden. En je begint met je voorpanden. En die rug die ga je op het laatst doen. En die voorpanden die moeten natuurlijk gelijk zijn. Dus je minder aan deze kant twee blokjes zie je en dan ga je hier blijf je gewoon het patroon volgen dus dat je gewoon die v-hals krijgt totdat je even tellen 1 2 3 4 5 6 7 openingen hebt en aan de andere kant natuurlijk ook Dus zo zit dit in elkaar en ik hoop dat je hier uitkomt. ik zal even deze lengte nog meten van deze lengte, dit is dus van de schouder naar de onderkant en dan uh, kan je wel hiermee verder want je weet hoe je moet minderen je weet waar je moet minderen, je moet begin dus bij je voorpanden dan hou je eventjes je achterpand apart, die doe je straks pas, dus de voorpanden dan ga je vanuit het armschat je twee blokjes minderen en het voorpand ga je gewoon door en aan de armsgat ga je rechtdoor totdat je 7 openingen hebt en ik meet eventjes nog op hoeveel dat het is dus ik zet het even neer En dan pak je de centimeter en tot de schouder kom ik op 80 centimeter dus als je bij 80 centimeter bent dan ben je met de volpanden klaar en dan gaan we dadelijk weer verder met het achterpand dan beginnen we nu met het achterpand en dit deel heb ik al uh, de schouder aan elkaar aan het voorpand gehaakt, want ik heb het vast gehaakt. maar dat komt in stap 3 eigenlijk pas in stap 1 is het nog het achterpand en als het goed is heb je hier um, geminderd dus vanaf die rechter marker je hebt dus wat steken overgeslagen die rechter marker heb, ben je hier begonnen met je achterpand en dat doe je ook aan de rechtse kant dat je ook een steek overslaat en je gaat gewoon rechtdoor naar boven hier kan je het even niet zo goed zien ik heb gemeten van onderkant tot midden achter is 79 centimeter daar sla je weer hier vier steken over en dan ga je hier weer minderen net zo lang tot je Bovenaan bent en dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen. En we hebben hierboven 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen. Dus dan kan het achterpand aan het voorpand gehaakt worden. En het totale centimeter zal ik nog eventjes meten. dit is 84 en dat kan want je achterpand moet altijd iets ja iets groter zijn, je achterpand moet altijd een beetje omdat daar een bolling is in je rug en die moet altijd iets langer zijn dan je voorpand en dit was stap 1 van je vest, dit vest dat kan je maken Dit sluit straks, even laten zien, dit voorpand sluit straks aan het achterpand dit gaan we straks aan elkaar haken. En als je klaar bent met het achterpand en je mindert hier bij middenachter, dan moet het er zo uitkomen te zien. Op zich heb ik de achterpanden iets langer gelaten dan de voorpanden. Hier heb je die in ingezet. Als je hier dus helemaal naar beneden gaat, dan zie je hier weer die markers van het meerdere en het mindere. Maar dat hoeft niet hoor. Je, ja, dat moet je gewoon zelf weten. Ik zal het nu even goed. Dicht liggen. En straks uh, gaan we het aan elkaar uh, haken. Maar dat is stap 3. Dit is nu stap 1 van het 1-2-3 vest. En stap 1 is de voorpanden en de achterpanden. Of en het achterpand. Dus als je hier zover bent, dan ben je klaar met stap 1. En dan gaan we nu naar stap 2. In ieder geval, ik zou zeggen, dit was stap 1. Bedankt voor het kijken. Graag duim omhoog. Als je deze video leuk vindt, en hieronder, hier staat mijn fotootje. Graag abonneren. En uh, ik zie je graag met stap 2 met het vest en dan beginnen we aan de mouwen.